Met Mobile Vikings surft en belt je tot wel 25% goedkoper. Oeh, je wist dat niet? Switch gewoon nu naar Mobile Vikings. De enige provider die je helpt niks te betalen.